Ik ben Josse de Pauw. Ik ben theatermaker en ik schrijf. Niemand mag mijn teksten kopiëren of misbruiken. Ze worden beschermd door auteursrechten. Maar hoe zit dat met mensenrechten? Ook die moeten gerespecteerd worden. Daarom ben ik hier. Daarom steun ik Amnesty International.